Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. De Bijbel moedigt ons aan om altijd dankbaar te zijn. Dat is makkelijk wanneer God onze gebeden beantwoordt en ons bevrijdt van onze problemen. Maar het is niet altijd makkelijk als dingen verkeerd gaan. Dus hoe kunnen we dankbaar blijven te midden van het lijden? We hebben twee keuzes te maken. De eerste is God te aanbidden, ondanks wat er in ons leven afspeelt. Met andere woorden, te midden van onze problemen en moeilijkheden kunnen we verheugd zijn over Gods voortdurende liefde en trouw aan ons. En over de dingen die niet verkeerd gaan in ons leven. De tweede keuze is om te vragen, God, wat kan ik hiervan leren? Wat wilt u mij hierdoor zeggen, zodat ik dichter bij u kan zijn en mij volkomen kan verheugen in uw goedheid? Dat zijn geen gemakkelijke vragen en de antwoorden zijn vaak moeilijk om te horen. Soms kunnen we de belangrijke lessen in ons leven alleen vatten wanneer we door moeilijke periodes heen gaan. Wees God dankbaar dat de moeilijke tijden je zullen leiden naar betere dingen midden van het lijden, dank God en vertrouw op Hem dat Hij je door alles heen zal leiden. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik ben u dankbaar voor uw liefde en uw aanwezigheid. Vergeef mij voor het mopperen wanneer dingen verkeerd gaan en herinner mij aan hoeveel dingen goed gaan in mijn leven. Ik wil mij